Hallo, ik ben Marlijn Twaalfhoven en ik wil heel graag wat vertellen over verbinding. Het maken van verbinding. Um, dit is eigenlijk een vraag die uh, voor mij heel belangrijk is in mijn leven. Ik ben uh, ja, opgegroeid als iemand ergens uh, uh, ja, op een hele mooie plek, in de buurt van de natuur. Dus ik, uh, ik liep heel vaak als kleine jongen in de natuur te wandelen. En, uh, ja, om zo de verbinding te voelen met alles wat leeft. Dat is denk ik heel belangrijk bij mij geweest. En Later ben ik als muzikus me gaan trainen, viool leren spelen en zo. Ook het contact maken met mensen die samen muziek maken. Op die manier verbinding voelen. En Als componist heb ik op allerlei manieren die muziek weer willen verbinden met ja, de samenleving, met plekken, met situaties waar mensen kwamen, met momenten in de tijd. En um, ja, nu heb ik um, sinds een paar jaar uh, de Turnclub opgericht als een organisatie waar eigenlijk allerlei mensen veel met een kunstenaarsachtergrond samenkomen om ook te zoeken naar manieren om die verbindingen te leggen tussen de wereld van de kunsten en de samenleving. En om dus te kijken waar eigenlijk nou, die, die kunstkracht... Uh, op zijn plek is en waar het uh, ja, datgene wat een kunstenaar kan uh, het hardste nodig is. Dus verbinding is eigenlijk iets wat uh, ja, uh, alles uh, uh, samenbrengt, alle idealen, de zoektocht. Um, ik geloof dat, uh, ja, het is natuurlijk vanzelfsprekend, als dus je kijkt naar de hele wereld om ons heen, je ziet dat alles verbonden is met elkaar, een soort immens web van tekenissen van gebeurtenissen maar ook van ja van materie die op elkaar inwerkt van energie die elkaar uh, met elkaar verband houdt en het is fascinerend om je ook voor te stellen hoe dit allemaal ontstaan is um, ooit in de tijd dat het universum nog één grote rommel was dat misschien de de de aarde nog uh, aan het koken en het borrelen was een grote oceaan toen ontstonden er Verbindingen tussen moleculen. Het werd ingewikkelder, het werd complexer. En zo ontstond uiteindelijk dat leven. En dat leven dat begon heel klein, microscopisch klein. En door zich te verbinden met elkaar, door samen te werken, ontstonden steeds grotere structuren. En uiteindelijk, ja, planten en dieren en mensen. En die mensen, die hebben op hun beurt weer allerlei verbindingen gelegd met elkaar. Door, uh, um, ja. Verhalen te vertellen, culturen te laten samensmelten, ontmoetingen te maken, kennis te delen. Dus het is een groot spel waarbij die verbinding, het steeds complexer maken eigenlijk van de structuur, ja, toch een soort, soort belangrijke rode draad is door het geheel. Nou, um, in deze tijd zien we heel veel verbinding. Je kunt zeggen we zijn verbonden met uh, mensen over heel de wereld. Je kunt op dit moment het nieuws zien van uh, wat er in Australië gebeurt, in China. Dat is natuurlijk heel fascinerend. Je kunt uh, telefoneren met mensen van de andere kant van de wereld. Je kunt ook spreken van een aantal verbroken verbindingen. Ik geloof dat we in de samenleving, heel veel, uh, de samenleving die, die nu er is, dus deze moderne tijd, heel veel verbindingen die eigenlijk eeuwenlang heel natuurlijk waren, verbroken zijn. Neem bijvoorbeeld de verbindenis die mensen hebben met de plek waar ze opgroeien, waar ze wonen, waar ze thuis zijn. Ja, de grond onder je voeten. Wat zegt dat je? Um, is dat iets waar je toevallig gewoon een huis hebt, wat je weer kan verkopen en weer verder kan reizen? Of heb je een band met die plek? Hetzelfde geldt ook voor een gemeenschap. Eeuwenlang functioneerden we in een gemeenschap. Daar werd je in geboren en daar stierf je in. Daar was je helemaal mee verbonden. Terwijl nu kunnen we natuurlijk in een dorp opgroeien, later naar de stad verhuizen, misschien emigreren, misschien terugkomen. Kortom, dat soort verbindingen zijn allemaal veel losser, veel vloeibaarder geworden. Dat is natuurlijk een bevrijding, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar daarmee eh, vergeten we misschien ook de rijkdom die de verhalen eh, hebben van een plek. De verhalen van een gemeenschap. Ook de verhalen van misschien de een traditie binnen een familie bijvoorbeeld. Persoonlijk weet ik eigenlijk best wel weinig van mensen die ouder zijn dan mijn opa en oma. Die ik niet gekend heb. Ja, dat zijn wel misschien verhalen die ik, ik kan wel ergens een stamboom gaan uh, uitpluizen. Maar ik heb eigenlijk weinig toegang tot de verhalen die, die mijn familie uh, vormen. Dat was natuurlijk eeuwenlang anders. Die verhalen werden veel actiever verteld, doorgegeven. Dat, dat, dat leefde echt. Nou, um, je kunt ook zeggen dat de, de verbinding tussen mensen in de samenleving ook vluchtig is. Mensen hebben een specialisme, hebben een vak, die leveren een dienst of ze verkopen je wat in een winkel. Uh, je koopt het, je geeft geld en daarmee is je verbinding eigenlijk wel weer over. En geld maakt eigenlijk dat we ons niet aan... Uh, bepaalde beloften of afspraken hoeven houden we hoeven niet te zeggen hey, ik heb iets van jou geleend je krijgt nog iets van mij terug nee, we zeggen gewoon ik betaal ervoor en dan is het weer over dus dat is ook eigenlijk een manier om relaties nou, weer los te laten um, nou de verbinding verbreekt ook tussen mensen voor wie dingen misschien wat snel gaan uh, die niet meer alles bij kunnen benen uh, de veranderingen die er zijn, uh, alles wat er in het nieuws op je afkomt als je dat niet allemaal begrijpt of snapt of wil uh, accepteren dan kun je je ook los voelen ontheemd voelen van alles wat er gebeurt en het is natuurlijk ook absurd dat wij met televisies en computers uh, uh, berichten uit heel de wereld hele tijd tot ons nemen per definitie kun je je daar niet mee verbinden en er ontstaat een soort gevoel van onthechting. Ook, je hebt geen verantwoordelijkheid. Als je ergens ziet dat er een overstroming is, je kunt die mensen niet helpen. Het is op televisie, het is ver weg. En zo trainen we eigenlijk ons brein om dingen los te laten, dingen door te snijden. Die verbinding juist te ontkennen. Het is onmogelijk om, uh, om je zorgen te maken over mensen in een burgeroorlog, ver weg. Um, dus het is eigenlijk, uh, ik geloof dat dat een... Heel groot effect heeft op onze hele menselijke natuur die meteen wil zorgen voor mensen, mensen wil beschermen, mensen uh, wil helpen als je ziet dat iemand in nood is. Terwijl dat dus niet kan als dat via het journaal komt of in een krant staat. Dus onze, eigenlijk onze hele natuurlijke uh, neiging om te zorgen voor elkaar uh, wordt... Uh, totaal ontmoedigd, totaal ontregeld door het feit dat ik persoonlijk niet kan zorgen voor een vluchteling die verdrinkt in de Middellandse Zee, of iemand die sterft van de honger, ergens ver weg. Nou, er is dus een onthechting, waardoor het misschien ook raar wordt om je zorgen te maken over datgene waar je misschien wel invloed op hebt. Je denkt gewoon, ja, of, of wij als mensheid in deze tijd denken gewoon een beetje van ja, ik leef gewoon voor mezelf. Ik doe mijn dingen. En wat er verder om me heen gebeurt, nou, dat, uh, daar heb ik weinig mee te maken. Nou, en dat is denk ik uh, een enorm groot probleem. Dat leidt niet alleen tot allerlei vormen van uh, ongelijkheid, die enorm toela uh, toenemen. Uh, vormen van ja, wanhoop bij mensen. Maar het is ook een minder rijk leven. Als je je niet weet te verbinden met de verhalen van andere mensen andere groepen de culturele uitwisseling de nieuwsgierigheid voor elkaar de de verhalen die misschien je buren hebben of familieleden hebben waar we nu uh, geen nou, geen gebruik van maken geen geen uh, uh, nou, eigenlijk weinig contact mee uh, mee zoeken dat is een vorm van armoede uh, verhalen brengen structuur aan uh, zijn manieren om allerlei losse elementen samen te brengen en het feit dat we niet zozeer ons verbinden aan verhalen van onze plek of onze gemeenschap of zelfs ons land uh, ja wat is er nog over van uh, ja, het verhaal van van Nederland je kunt de geschiedenisboeken lezen maar ja zodra je politici of wie dan ook hoort het is een gekibbel het lijkt een, een land te zijn dat uiteenvalt in allerlei groepen mensen die het uh, vooral heel erg oneens zijn met elkaar. Nou, dat zijn denk ik manieren van verbroken verbindingen waar ook veel mensen uh, een groot gemis bij voelen. Mensen voelen zich eenzaam, depressie neemt toe, radeloosheid neemt toe. En uh, het geldt ook over hoe we ons met de verre, verre toekomst verhouden. Hoe ga je om met de onzekerheid, de grote veranderingen in deze tijd? Nou, daar kun je je ook heel machteloos over voelen. En dan helpt het niet als je de ingewikkelde documentaires ziet over uh, klimaatverandering of over armoede. Of over de ingewikkelde ketens van bijvoorbeeld als je kleding koopt, hoeveel kinderarbeid en hoeveel uh, uh, kankerverwekkende... Uh, toestanden in, in verffabrieken of naaiateliers, daar eigenlijk allemaal mee uh, te maken. Eigenlijk allemaal aankleven, als het ware. Als je dat ziet, dan voel je jezelf machteloos. En dan ervaar je, denk ik, een groot ongeluk van binnen. Nou, ik geloof daarom dat het heel belangrijk is om te werken aan het herstellen van verbindingen. En ik heb natuurlijk honderd voorbeelden genoemd van wat er allemaal mis is in de wereld. En als mens kun je dat natuurlijk nooit allemaal gaan fixen. En uh, daar zoek ik zelf ook enorm naar van waar is die plek, wat is jouw rol, wat is jouw, uh, uh, ja, jouw taak misschien als je uh, je wil inzetten voor het herstellen van verbindingen. En dan denk ik dat ieder in eerste instantie aan zichzelf zal kunnen vragen waar ben ik goed in, wat kan ik goed en de ene kan misschien goed luisteren. Dat is een hele mooie manier van verbinden. De andere die kan misschien goed dingen met zijn handen maken, bouwen. En zo verbind je je aan, aan spullen, aan materie. Je maakt misschien iets in je huis of je herstelt kleding die kapot is gegaan. Uh, ook dat is een vorm van het je verbinden met de spullen uh, om je heen. En ik geloof dat daar vooral een heel erg grote rol is voor onze creatieve vermogens. Want het vertellen van verhalen, dat is het maken van verbindenissen. Um, creatief betekent vaak ook het uiten van iets. Dus het laten zien aan anderen hoe dingen verbonden zijn. Um, het maken van kunst. Daarmee geef je iets vorm wat je niet met woorden kan uitdrukken. En wat vaak ook staat voor een bepaald, soort, uh, ja, een bepaald soort schoonheid, iets wat niet te grijpen is. Iets wat uh, ja, dingen samenbrengt. Ook weer dat woord. Ik bedoel, ik zoek naar woorden om het, uh, uh, uh, ja, om het uit te leggen. Maar dingen samenbrengen, dat is wat kunstenaars doen. En ik geloof daarom dat uh, iedereen die zich wil inzetten voor het herstellen van verbindenis... Ook heel veel kan leren van dat repertoire van kunstenaars. Van die manier hoe kunstenaars in het leven staan. Ik noem dat een kunstenaars mindset. En die mindset die is open en scherp voor uh, eigenlijk de betovering van de wereld, de, de, de magie die er is. Het, het, het bijzondere achter het alledaagse. Om dat te zien, dat is deel van die kunstenaars mindset. Dat is met, frisse, met een frisse blik. Uh, naar de wereld kijken. Maar vervolgens ook die gevoelens toelaten en misschien ook kunnen uiten. Dus je gevoelens, je ideeën kunnen omzetten in iets wat je kan maken, iets wat je kan uiten, iets wat je uh, overbrengt aan anderen. Dat is daarin ook een hele belangrijk aspect. Nou, kunstenaars oefenen zich daarin vaak al een uh, nou, soms al tientallen jaren. Dus Natuurlijk is dat een enorm knap vermogen als iemand prachtig viool kan spelen of heel mooie schilderijen kan maken. Maar het is nooit te laat om ook zelf dingen te oefenen om naar buiten te brengen, dingen te uiten. Dus om verhalen te gaan vertellen of te schilderen of muziek te maken. Dat is nooit te laat. Dat is een vermogen dat je altijd, is altijd verrijkend om het te doen. Ook al ben je een beginneling en heb je nog nooit een muziekinstrument vastgepakt. Nou, um, zo geloof ik dat iedereen ergens goed in is. En dat het dus de kunst is om te weten dat datgene waar jij goed in bent, dat je dat brengt naar een plek waar het heel hard nodig is. Naar een plek waar het een verbindende rol kan spelen. Nou, een verbindende rol tussen mensen, mensen samenbrengen. Misschien ook tussen groepen mensen. Dus de verhalen van groepen mensen die vaak leiden tot grote misverstanden... Uh, problemen die in de krant of op in talkshows uh, waar, uh, worden, ja, waar heel veel gekibbel onder, uh, rondom ontstaat. Dat soort zaken kunnen we die interactie ook vertragen. Kunnen we beter luisteren naar elkaar. Kunnen we groepen mensen samenbrengen en dan is het geweldig dat we misschien muziek kunnen maken of op een andere manier kunnen spelen met elkaar en elkaar kunnen vinden in een manier die niet altijd uh, gaat over letterlijke dingen, over woorden en over dingen die moeten gebeuren... maar waarbij dus ruimte is, waarbij je elkaar ontmoet. Nou, ik noem dat spel, maar het is ook misschien een soort vorm van samen experimenteren. Kunnen mogen twijfelen, dingen mogen onderzoeken. Nou, um, die nieuwsgierigheid naar elkaar, nou, om daar ruimte voor te vinden, dat is volgens mij de sleutel. En of je dat nou een heel klein niveau van mens tot mens doet... Of in een veel groter niveau de nieuwsgierigheid naar andere culturen toe of naar andere landen toe. Dat is allemaal van groot belang. Ten slotte is ook de nieuwsgierigheid of de, ja, het verbinden in de tijd iets wat ik uh, heel erg uh, fascinerend en belangrijk vind. Dus het vertellen van verhalen over vroeger. Over de geschiedenis waar we vandaan komen. Maar ook... Het vertellen van verhalen over mogelijke toekomsten. Hoe zou het kunnen worden? Dromen. Durf te dromen. Durf je idealen uit te spreken. Durf te bedenken wat er kan gebeuren met technologie of met ecologie. Of hoe de wereld nou, anders zou kunnen worden. Ook dat is het bouwen van een relatie, van een verbinding in de tijd. En Zo kunnen wij ook als mens uh, ons verantwoordelijk gaan voelen voor wat we zijn, voor toekomstige generaties. Dat is denk ik een enorm belangrijk gegeven. Ook iets wat in deze tijd heel zeldzaam is. We hebben het bijna nooit over de relatie tussen generaties, maar we hebben het wel heel hard nodig. Alleen als we dat echt beseffen, dan kunnen we ook die grote vraagstukken, zoals klimaatverandering en wat er gebeurt met het uitsterven van alle diersoorten, wat nu in volle gang is, kunnen we aan gaan pakken. Nou, dus dat hele grote ideaal zit erachter en kunnen we vertalen in onze dagelijkse, nou, dagelijkse praktijk bij het leggen van verbindenissen. Oké, okay, tot zover. Dankjewel.